Welkom luisteraars. Mijn naam is Jolanda Goijker. Dit is de elfde aflevering van Zij, podcast van de ongeduldige vrouw. We bespreken met experts uit verschillende vakgebieden... wat zij zien op hun gebied aan gendergelijkwaardigheid en wat ze daaraan doen. En vandaag heb ik de gast Martijn Hemminga. Welkom Martijn. Dankjewel. Uh, Martijn, jij bent eigenaar van een uh, bureau... Moet ik zeggen, je bent expert eigenlijk in wervingssoftware, recruitmentsoftware heet het. Je brengt dat in kaart. Welke software er is en hot topic. Vooral deze week is natuurlijk gender, inclusiviteit, machtsverhoudingen. En ja, jij weet heel veel van de software die er op dit moment al is. Ja. Um, je weet ook heel veel over de vraag die er is vanuit bedrijven naar uh, wat er is en vanuit de markt. Hoe gaat software ons helpen of hoe kan software ons helpen bij uh, het probleem van de gendergelijkwaardigheid? Ja, nou ja software is daarbij een, uh, een, een tool. Het is, het is nooit de oplossing. Uh, je kan natuurlijk software aankopen, maar als je het bijvoorbeeld niet goed gebruikt, dan, uh, dan werkt het niet. Dus het is altijd onderdeel van een groter geheel en het hebben van een... Uh, van een, van een visie uh, op dat vlak. En daar begint het. Uh, daar, begin en daar moet het ook wel beginnen. Bijvoorbeeld omdat je anders ook niet uh, het geld uh, krijgt om bijvoorbeeld daarin te, te investeren. En nou, ik, ik, ik kijk naar de hele wereld van software, uh, speciaal bedoeld voor uh, werving en selectie. En er zijn heel veel uh, systemen. En wat je wel ziet, en dat is met name ook gedreven door Amerika, Amerika Amerikaanse bedrijven, en dat geldt voor software, recruitment software, algemeen. Uh, maar ik denk zeker ook hè, qua diversiteit. En dat kent ik allemaal. Hè, de, uh, als het bijvoorbeeld gaat om de, de Black Lives Matters, om, uh, om daar maar naar te kijken. Dat dat echt wel heeft gezorgd dat dat in Amerika heel erg op de agenda komt. En dat, het, dat je dat, dat gedeelte ook wel naar Europa ziet komen. Maar heel veel software komt oorspronkelijk ook uit Amerika. Dus daar zie je wel dat dat ook een aandrijver is. Om, uh, om daarin te, uh, nou, voor bedrijven ook om te investeren. Bijvoorbeeld om een bestaande software een module toe te voegen of een oplossing dat het mogelijk is om ja bijvoorbeeld uh, wanneer iemand solliciteert dat alle persoonlijke gegevens die iets kunnen zeggen over uh, geslacht of over leeftijd, dat die in eerste instantie zeg maar onzichtbaar worden gemaakt, zodat dus je een eerste voorselectie maakt gewoon puur op de, de kwalificaties dat van iemand. En, de gevraagde specificaties ja, zeg maar, ja, ja. Ja, ja. En dat dan later als je zo'n persoon dan in feite zegt, nou ik wil die persoon spreken, uiteindelijk Zul je een keer natuurlijk uh, dat er onder ogen komen dat iemand uh, vrouw, uh, man uh, 25 of 65 is, dat krijg je in ieder geval later in het uh, in het proces. Maar je maakt eerst een top 5 of top weet ik veel en ja. dan pas. Uh, Klopt ja. Ja. ja. En dat kan dus dat kan je zelf doen. Maar er zijn dus ook uh, matching tools die dan kijken naar criteria, zowel harde criteria als zachte criteria. Bijvoorbeeld op basis van de schrijfstijl en, uh, en dergelijke. Wat dan en dat, dat maakt het ook wel natuurlijk lastig. want Dan ga je naar de basis van software en kunstmatige intelligentie, daar wordt ook heel veel over gesproken. En dat kunstmatige intelligentie, hè, dat zou dan in dit geval uh, bias free zijn. Dus de, de voordelen eruit halen. Alleen de software wordt gemaakt door mensen. En mensen hebben natuurlijk voordelen. Dus ook daar zie je weer een soort iets dat je ook altijd daar kritisch naar moet, uh, moet gaan kijken. Maar over het algemeen kun je wel zeggen, zeker als het goed gevalideerde software is. Dat software echt nou, zonder. Uh, Vooroordeel. Minder vooroordelen heeft. Ja, zou ik zeggen. Minder vooroordelen heeft tot tot uh, dan een gemiddeld, uh, gemiddeld mens. Dat zou prachtig zijn. En dat zou natuurlijk ook een oplossing zijn om um, nou ja, alleen maar naar talent te kijken, bijvoorbeeld in plaats van uit welk land komt iemand of wat voor een achtergrond heeft tot Is er vraag naar dit soort? vooroordeelvrije of vooroordeelvriendelijk, of hoe, hoe noem ik het, <laughs> bewust ja. bezig zijn met uh, hiermee. Hoe, hoe is de vraag ernaar? Ja, die, die vraag die, die wordt uh, stap voor stap wel groter. En dat, je ziet dat met name toch bij de grotere organisaties. Heb je het dan over diversiteit... wel, uh, verzekeraars, banken, verzekeraars, dat soort Ja, banken okay. inderdaad. Uh, eh, Vodafone Ziggo is bijvoorbeeld een bekende organisatie die echt voor, voorop loopt. Ik denk dat uh, organisaties die... ...meedoen met bijvoorbeeld uh, de uh, Pride in Amsterdam... Uh, ...die daarmee voor oplopen. En dat zijn dan vaak ook organisaties... ...waar ze dan ook een diversiteitsmanager hebben... ...of zelfs misschien een afdeling met meerdere mensen... En ...die echt vanuit de organisatie... ...en want dat is het ook. En daar zijn natuurlijk allemaal onderzoeken voor... ...en die zullen vast ook in een eerdere podcast... ...of in artikelen op, uh, op jouw website zijn behandeld natuurlijk... Hè, ...dat de, de, de diverse organisatie, dat dat beter presteert... mensen meer naar hun zin hebben... Dat met hogere winsten en rendementen of productiviteit eh, hebben. Staat ook op jouw site trouwens, hè? Die, nou ja, dat klopt. onderzoeken. Ja. En dan zou je zeggen, nou, dan, is het toch, dan heeft iedereen toch behoefte aan dit soort software. Maar ja, was het maar zo, was het maar zo simpel. Want soms hoor je ook door die huidige krappe arbeidsmarkt, dat, dat dan wordt geroepen van, ja, het maakt niet uit wie het is, als ik die vacature maar invul. En ja, dan kun je natuurlijk soms ook wel weer voorbij gaan aan het feit van ja, maar als ik nou een betere team heb, dan kan ik die functie wel invullen met iemand die ook een vrouw is of ook een man, of ook iemand die 20 is of ook iemand die 60 is. Dan heb je de vacature voor de korte termijn ingevuld, maar voor de lange termijn, als het gaat om innovatie of als het gaat om dat mensen langer bij je organisatie blijven hoge productiviteit hebben, zou het toch kunnen zijn dat je zegt ja, maar ik ga toch niet voor die quick win, voor de korte termijn, dat degene die het eerst solliciteert en die goed is, dat ik die aanneemt. maar dat ik echt op zoek ga naar een, een vrouw, of een man of iemand die zorgt dat we een betere afspiegeling zijn van de maatschappij of van onze klanten of cliënten of, uh, of burgers. Dat kost meer, of het, het kost in ieder geval de visie. Hè? Je moet dat bewust willen doen als bedrijf ja. zijn, of als organisatie. Maar wat kost het visie. nog meer? Nou ja, die visie is wel belangrijk. En uh, visie algemeen, dus, dus, dus een visie als organisatie. En dat, dat, dan ga ik niet de organisatieadviseur uh, uithangen, maar dit zijn toch. Er zijn toch ook heel veel organisaties die niet echt een duidelijke visie hebben. Die dan wel zeggen, we moeten winst maken. Of we moeten, weet je wel, maar echt een visie. Ook, maar ik denk dat bij visie hoort ook leiderschap. Iemand die echt tegen de mensen zegt, dat is het stip op de horizon. Daar staan we in 2023. En als je dat wel hebt. En je zegt bijvoorbeeld, wij willen in 2023 willen wij een afspiegeling zijn van, van onze klanten. Of de maatschappij. En, en dan heb je ook een, een richting om te zeggen. Oké, okay, wat, wat kunnen we dan doen om dat voor elkaar te krijgen? En dan kom ik bijvoorbeeld op. Maar dan moeten we eh, bijvoorbeeld interne mensen bewust maken van uh, voordelen. Van dan moeten we aan de, aan de poort. Dus bij het recruitment moeten we ook gaan kijken. Hoe gaan we dat nou zo doen? Zodat iedereen evenveel kans krijgt om te worden aangenomen. En, en soms, dat, is, dat vind ik altijd een spannende inderdaad. En soms moet je ook zeker naar buiten toe in je, in je werving juist. Om bijvoorbeeld meer van een bepaalde doelgroep aan te uh, aanspreken waar je nu onder uh, bezet in bent, moet je juist misschien wel meer juist een vacaturetekst, en daar zijn bijvoorbeeld tools voor die ervoor zorgen dat je precies weet of een vacaturetekst uh, meer vrouwelijke woorden bevat, meer mannelijke woorden, neutraal. En neutraal zou natuurlijk normaal gesproken het beste zijn, maar als jij nu al heel veel man hebt en je wil juist een vrouw, meer vrouwen hebben, dan wil je juist die vacaturetekst wat vrouwelijker hebben. Of je hebt ook teksten, waar je kunt zien dat die teksten meer geschreven zijn of hoog of laag opgeleide En dat is bijvoorbeeld al een, een tool waarbij je in ieder geval invloed kan uitoefenen. Want het is, wat ja, een tekst kan mannelijke of vrouwelijke woorden bevatten. Je kan het nog steeds lezen als als man of vrouw of over het algemeen. Dus, uh, maar het schijnt toch echt onderbewust ook echt wat te maken hebben dat ja, woorden die meer te maken hebben met uh, met doelen en targets en en carrière maken, toch echt meer de mannen aanspreekt en woorden al die te maken hebben met, met samenwerken, met, met participatie en dat soort dingen, dat dat echt weer woorden zijn die bijvoorbeeld meer vrouwen aanspreken. En dat blijkt ook echt het onderzoek onderzoeken die misschien al tientallen jaren uit zijn. Maar nu, zijn het, nu is het de software die helpt voor een recruiter, om in ieder geval bijvoorbeeld, nog voordat je gaat selecteren, want daar kun je ook heel veel software gebruiken, om daar de voordelen eruit te halen. Om in ieder geval al te sturen in het aantal cv's wat je krijgt. Dat je al wat meer mensen krijgt die aansluiten bij bijvoorbeeld een doelgroep. Waarvan je zegt: daar, zijn we nu, daar hebben we nu te weinig, verhoudingswijs te weinig mensen van in ja. onze organisatie. Ik las ook over bijvoorbeeld als er tien eisen gesteld worden aan een vacature, dat een aantal vrouwen dan afhaken. En als er vijf eisen gemeld worden, dat Klopt. ze dan eerder reageren. Dus het heeft niet alleen met de woorden te maken, nee. maar ook de hele opbouw van de vacature. En daar zijn, Zeker. Dus, daar zijn ja. dus tools voor, die ken jij. Ja. En wat is er voor nodig om de vraag naar die tools groter te maken, denk je? Ja, het begint toch echt bij, bij, uh, bij het bewustzijn dat, uh, dat een diverse organisatie daarbij, uh, daarbij, daarbij helpt. En uh, dat het helpt bij het behalen van je doelstellingen als, is, als organisatie. Is dat een onderwerp van congressen? Ja, dit, maar dit, is, dit is eigenlijk een onderwerp, die, dit, dit gaat om bestuurders uh, in eerste instantie. Het gaat om bestuurders, het gaat om, uh, om de leiders in een organisatie, directeuren, het gaat om, het gaat om managers. En, en dat, maar dat geldt niet alleen voor dit onderwerp, geldt voor ieder onderwerp. En dus dan kom je ook weer bij dat leiderschap terecht. Dat is toch wel de basis. Kijk, soms kun je dus ook zeggen, ja, bottom-up kan ja. natuurlijk ook. Dus je kan zeker ook met, met middelmanagement of dus iemand die gewoon die handschoen oppakt en zegt, ik wil dit gewoon, ik wil dit gewoon doen. Net is naast bijvoorbeeld die vacature is een mooi voorbeeld, maar zeker ook een hele belangrijke is, dan heb je die cv's, die komen binnen. Dan heb je dus echt bijvoorbeeld geven, maar ook recruiters inderdaad, die dan echt op, ook een soort selectie maken. En zeker ook, er wordt af en toe nog steeds gevraagd om, eh, om, om pasfoto's bijvoorbeeld. Hè. Dat, dat, kijk, als het een modellenbureau is eh, of, of, een, of een castingbureau, dan snap ik dat, eh, dat dat is. Maar ja, dat is echt niet van deze tijd. Sterker nog, je moet eigenlijk al die gegevens die her, kunnen herleiden naar het feit dat je, dat, je, dat je informatie hebt die eigenlijk niks zou moeten, te maken moeten hebben met of iemand zijn of haar werk kan doen die heb je eigenlijk helemaal niet nodig in eerste instantie. Uh, dus wa waarom... En, en daar heb je de software voor die automatisch matcht. En waarbij je dus zegt van dit, dit zijn de vijf profielen. Profiel 1, 2, 3, 4, 5. Je weet dus niet de naam van die persoon. Je weet niet oud, maar... De software die heeft gewoon gekeken naar de vacature... en de cv's van die personen. Mm -hmm. uh, en dan krijg je dus een advies om met deze mensen in gesprek te gaan. En pas later, als je ze uitnodigt... of zodra zij de uitnodiging hebben ontvangen... dan zie je pas uh, wie die personen, personen zijn. Ja, het is prachtig dat het bestaat. En ik weet dat er ook wel uh, aandacht voor is, uh, nou ja, her en der op recruitment, congressen en dat soort dingen, voor, voor zover die doorgaan natuurlijk. Zijn er nog andere platforms die hier aandacht aan zouden moeten besteden volgens jou? Komt ja, het het, het, het, het, en dat, dat gebeurt ook wel natuurlijk. Uh, maar er zijn natuurlijk heel veel thema's die spelen inderdaad. Dus dat, dat, dan, dan praat je natuurlijk dus over de, de managementcongressen. Ik lees ook het FD, die heeft een hele mooie serie op zaterdag als het gaat om mensen van multiculturele komaf die een carrière hebben gemaakt. En dan lees je ook die verhalen die erachter zitten. En, uh, ja, dat, dat zijn mannen, vrouwen inderdaad, die, die, vaak, ook, die vaak ook te maken hebben met rolmodellen. Ik denk ook natuurlijk dat, dat, dat dat speelt. Dus het voorbeeld speelt daarin ook een, een verhaal. En mensen die, die, die daarover praten... Uh, en ja, dan heb je, dat als, als, als de directie om is, als het bestuur ziet hoe belangrijk het is, dan is het natuurlijk veel makkelijker om de rest van de organisatie daarin, daarin mee te krijgen. En om te zeggen, dan gaan we investeren in, in software, om ervoor te zorgen dat we in eerste instantie, want dat is wel de, de grootste valkuil inderdaad. Je, je kan wel altijd zeggen, oké, okay, de, de, de computer die selecteert een kandidaat, of een kandidaat die levert geen cv-ja, maar die maakt een, een game, een gamification. En de, gewoon de beste kandidaat nodig ik uit. Maar dan kun je altijd nog als iemand aan tafel zit of uh, online een, een Teams of een Zoom-meeting uh, heeft. Dan kun je alsnog zeggen, of meestal dat zeg je niet, nou, je, je bent het niet geworden, er waren andere mensen beter. Maar dan kun je alsnog mensen afwijzen, omdat ze man, vrouw, jong, oud uh, of um, van, uh, van een andere afkomst uh, zijn. Dus het is, die software zorgt ervoor dat het de vooroordelen dat dat, dat dat naar achteren schuift. Maar, maar als je niet uiteindelijk rust is het ook bent zo... van je eigen vooroordeel, dan heeft dat eigenlijk ook niet veel zin. Dan, uh... Uiteindelijk inderdaad kun je altijd uh, nog in het eerste, tweede gesprek of op een andere reden, kun je, als, als je echt zou willen mensen uitsluiten, dan kan dat nog steeds later in het proces. Maar het is al wel een eerste stap om ervoor te zorgen, uh, want dan krijg je natuurlijk op een gegeven moment hoe laat in het proces zit, hoe, dat er toch vaak meerdere mensen... Beslissen, ja, mee gaan kijken. Mee gaan kijken. En in de allereerste keer heb je bijvoorbeeld of een recruiter of een vacaturehouder die dan die kandidaat ziet. En dan kan zeggen, oh, die vind ik niet, niet pas. Super. Ja, ik, ik heb mij nooit zo gerealiseerd wat daarachter zat. <laughs> achter de, de software. Maar ik weet dat jij ook he, nou ja, helemaal software in kaart brengt. En dat het echt een. Uh, er is veel meer software dan wij ons. Uh, waarschijnlijk kunnen voorstellen. Wat moeten mensen die hier meer over willen weten doen? Waar moeten ze heen? Ja, ik, ik, als je echt wil weten over, over, over software, recruitment software, zou ik vooral naar recruitmenttech.nl gaan. En zeker ook als je daar gaat zoeken op diversiteit. Dan vind je het ook echt artikelen. We gaan echt niet heel diep in op software, maar wel op hè, die bovenliggende redenen waarom dat belangrijk, uh, belangrijk is. Welke voordelen het heeft en zo? Ja, bijvoorbeeld ja. de voordelen inderdaad. Uh, maar het is vooral ook interessant om het gesprek uh, gewoon eens aan te gaan met in, in je team. Om, eens, om letterlijk om je heen te kijken, inderdaad, van goh, hoe, vers, hoe divers zijn wij uh, zijn wij eigenlijk? En ook een hele leuke is: ga eens naar de vacature. Je eigen gedeelte op de werkenbij-website of op je corporate-website waar de vacatures staan. En kijk eens naar de foto's die er toch vaak op staan van mensen die er werken. Is dat dan ook dat je zegt van, nou, dit is echt een mooie afspiegeling van, van onze buurt of onze, onze, onze, onze streek of onze provincie of, of, of Nederland? Uh, of zeg je van, goh, dit is misschien moeten we daar toch eens even zorgen voor een betere, betere mix? Want ook dat beïnvloedt. Dat beïnvloedt ook letterlijk de foto's, de beelden die mensen zien. Mensen zoeken ook vaak een spiegel van, hé, hey, dat is ja. die persoon die lijkt op mij. Dus uh, nou, als dat soort mensen ook rondlopen in die organisatie, dan, uh, nou, dan voel ik me daar wel, wel fijn bij. Het is wel goed om daar dan geen stokfoto neer te zetten van hoe je het heel graag zou willen hebben, als je zelf eigenlijk niet echt ja. wat eraan wil doen natuurlijk. Maar... Ja, soms betekent het dus echt dat je dus al, ja, het is ook een beetje dat je zegt, ja, maar ik, ik heb maar één jonge vrouw... of ik heb maar één uh, iemand van multiculturele afkomst... dat die uh, zegt, ja, soms moet je net even dat inderdaad... wat, wat nogmaals scheef trekken, zeg maar, dat beeld... om te krijgen wat je wil, zeg maar... om uiteindelijk die diversiteit te, te, te krijgen. Al voelt dat soms ook wel wat, uh, wat raar om, dus, nou, wat ik net al zei... of een vrouwelijke vacature tekst te maken... of een vacature tekst waarin je zegt van... Hè, in onze bedrijfsrestaurant verkopen we halal lunches bijvoorbeeld puur om een bepaalde doelgroep aan te spreken. En als het zo is, waarom zul je dan niet vermelden in je vacature tekst? Precies. Gewoon vertellen. Eerst over nadenken wat je visie is en daarna vertellen wat je visie is en ook laten zien in de beelden en ja. teksten. Nou. Ja, want je, je wil die persoon niet alleen werven, je wil die persoon ook binnenhouden. Ja, en als jij precies. als recruitment wel een visie hebt om diversiteit, maar de rest van de organisatie heeft dat niet, dan ben ik bang dat die mensen wel binnenkomen, maar daarna heel snel weer weggaan. Dus dan moet je toch het gesprek aangaan. En dan zijn we weer bij de leiderschap euh, beland. Ja, ja. ja om, om alles ja. maar de schuld uh, bij de leiders neer te leggen. Nou, daar zijn ze toch voor? Ja. Nou, echt wel. Ja. Ja. Nou, ik wou uh, afronden vanwege de tijd. En je hoorde Martijn Hemminga van Recruitment Tech. En Jolanda Goijke op vanzij.nl vind je meer informatie. En natuurlijk ook op recruitmenttech.nl. Uh, meer informatie over de achtergrond van deze podcast. En een gratis genderkalender vind je dus bij Van Zij. En hangt die trouwens al bij jullie koffiezetapparaat, Martijn, die genderkalender? Nee, nog niet. Nee? nee? Oh, nou, dan stuur ik hem je straks even toe. Super. Abonneer je via Spotify of Soundcloud op onze podcast en blijf op de hoogte van nieuwe afleveringen. Bedankt en een fijne dag. Graag gedaan.